Oké, okay, jongens en meisjes, dan gaan we verder met de volgende oefening Wiskunde. Neem jullie boek, pagina 38, oefening 15. Dus, 250 gram kaas kost 2,50 euro. Dan moeten jullie berekenen. Hoeveel het zal kosten als je 5 appels hebt. Oké? Okay. Goed zo. Oké, okay, dan gaan wij hier even verder. Kaas. 250 gram kaas kost 2,50 euro. En dan moet jij berekenen hoeveel 1 kilogram kaas zal kosten. Zal dat lukken? Oké, okay, dan begin je er maar aan.